Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin, versla het kwade door het goede. Toen we onze relatie met Christus begonnen, begonnen we aan een levenslange reis om mensen te worden zoals God ons heeft bedoeld om te zijn. In dat proces moeten we leren om onze zwakte te overwinnen en in Gods kracht te leven. Dit betekent vaak dat je moet leren hoe je slechte gewoontes doorbreekt. Jarenlang had ik de gewoonte om boos te worden als ik mijn zin niet kreeg. Misschien is dat niet jouw slechte gewoonte. Misschien roddel je, vloek je, drink je te veel koffie, kijk te veel tv of geef je geld uit aan dingen die je niet nodig hebt. Wat je slechte gewoonte ook is, je kunt het doorbreken. Ik ga niet zeggen dat het makkelijk is om een slechte gewoonte te doorbreken, maar het is Gods verlangen dat wij in onze autoriteit staan als het gaat over onze slechte gewoontes. Hij wil niet dat we gecommandeerd worden door onze emoties. Hij wil dat we in overwinning leven. Het doorbreken van slechte gewoontes vereist dat je een reeks goede keuzes maakt, de een na de ander. De meesten van ons zullen dit proberen uit zichzelf te doen, zonder de hulp van de Heilige Geest. Maar uiteindelijk komen we erachter dat we God niet kunnen behagen zonder dat God ons helpt. De studiebijbel verwijst naar de Heilige Geest als onze stand-by. Hij staat altijd paraat voor het geval dat je in problemen komt of hulp nodig hebt. Maar hij zal niet zomaar onuitgenodigd komen opdagen. Je moet hem om hulp vragen. Romeinen 12, vers 21 zegt dat we het kwade overwinnen door het goede. Dat is één van de grootste geheimen in Gods woord. Het is veel eenvoudiger om een goede keuze te maken... wanneer je je op God en je overwinning richt in plaats van op je angst om te falen. Maak vandaag de keuze om in de geest te wandelen slechte gewoontes te doorbreken en om in de overwinning te leven. Laten we samen bidden. God, ik ben klaar met het leven van slechte gewoontes. Ik maak nu de keuze om de door U gegeven autoriteit te nemen over de verleidingen die mij willen commanderen. Ik zal Uw heilige geest volgen naar nieuwe en betere leefgewoonten.